Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. Je kunt je leven vereenvoudigen door te leren om vertrouwen te ontwikkelen in God. Veel te vaak staan we onszelf toe om niet te vertrouwen. Misschien is je vertrouwen in het verleden te vaak geschonden of misschien ben je gewoon een erg onafhankelijk persoon. Toch is het van doorslaggevend belang om God te leren vertrouwen. Je raakt makkelijk overspannen en uitgeput wanneer je op eigen houtje probeert iets van je leven te maken. Maar dat werkt nooit. Gods plan is altijd beter dan je eigen plan. Degene die God vertrouwt, weet dat Gods weg de beste is. Wel nu, vertrouwen zal niet zomaar op magische wijze gebeuren. Vertrouwen groeit terwijl we stappen in geloof zetten en Gods getrouwheid ervaren. Je moet twijfel, angst, onzekerheid of misschien hevige onafhankelijkheid weerstaan, zodat je een leven waarin je God volledig vertrouwt kunt nastreven. Wanneer je dat doet, zal je niet zoveel hoeven te worstelen om iets van je leven te maken. Op God vertrouwen brengt een bovennatuurlijke rust voor onze ziel, waardoor we eenvoudig en vrij kunnen leven op de manier dat Hij wil dat we leven. Dus zelfs wanneer je er niets van snapt, vertrouw Hem en ervaar zijn vrijheid en rust. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. God, uw wegen zijn beter dan die van mij. Ik weet dat vertrouwen op mijn eigen kracht mij nergens brengt. Ik plaats mijn vertrouwen in U. Zelfs wanneer ik er niets van snap, kies ik ervoor om U te vertrouwen en weet dat U uw plannen zult waarmaken. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking...